Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb hier bij me Gekele Leslie, Paraglite Rapport En vandaag gaan we de röntgenfoto's doen nou, Tot zover hebben we het klinische gedeelte gehad, hebben we net besproken ja. We gaan verder met het uh, beeldvorming gedeelte uh, We beginnen even met, met röntgenfoto's We gaan de röntgenfoto's met benen maken uh, wij maken we de standaard set tussen een paar aanvullingen die we hier maken van de knie bijvoorbeeld, van achteren in de kogel. Uh, als dat allemaal normaal is, als daar iets abnormaals is, dan gaan we het eerder bespreken. Is dat is yeah. allemaal normaal, dat dat ik verwacht. want ik heb de oude foto's al gezien, ik verwacht niet dat daar heel veel uh, oh, spannende nieuwe dingen in zitten. Uh, als het normaal is gaan we verder met de hals en de rug. Um, daarna zullen we die bespreken en daarna zullen we inderdaad eventjes uh, een scan van het bekken doen en even bespreken wat daar Oké. is. Okay. Ja? Waarschijnlijk uh, zal die foto's maken een klein beetje spannend, dus we gaan yeah. kijken hoe dat gaat. Als je het een beetje spannend vindt, dan uh, zal ik het een ja, klein beetje ja. moeten studeren. Zo dus vaak altijd toestemming van degene die bij is. Ja, prima. Ik wil geen vuil Als je even door wil zingen, geloof ik. Wat van muziek? Met klei. Met zijn ja. We kijken al eerst even of die goed is. Ja. En de foto's van de onderkant van de benen die zijn allemaal zonder sedatie gedaan. Maar nu gaan we naar het grote apparaat. En dan wordt er wel even een klein beetje suf gemaakt. Omdat het apparaat denk ik een hoop herrie maakt. Nee, zegt ze. Maar nou, ik denk het wel. Ja. Nou, we hebben de set gemaakt, dus we kijken naar de, de, de kogel voor. En dan kijken we naar zien we daar OCD-fragmentjes, zien we andere spannende dingen daar maken we ook uitprojecties van. Dus we hebben ze allemaal net al bekeken, dus ik zal ze even snel overlopen achter de kogel daar fragmentjes zien, zien we ook niet. Maak altijd even een, een Aanvullende opname, kijk hier, bij deze kon je mooi er tussendoor kijken, maar soms mis je dat. Dan kan je daar fragmentjes missen tussen, nou, verder. En de sprongen hebben we foto's, geen, geen spannende dingen op. Even snel doorlopend, knie, die hadden we natuurlijk al eerder gezien. We hebben even een aanvullende opname gemaakt, omdat soms mis je anders veranderingen. Bijvoorbeeld kies dus in de, in de condil, maar dat zien we niet. De andere kant zien we die ook niet. Dan is het, dit is, veel mensen is schrikken altijd als ze dit zien. Ik wou net zeggen. En wat is dat ja, dan? Ja, mensen natuurlijk het is natuurlijk een tibia en Fibula zijn echt twee botten. En Bij het paard is dit normaal een overblijfseltje van het bot. En dan zie je vaak aparte verbeningskernen. Dus dat hij niet um, uh, volledig verbeend is, maar dat daar nog ja, lijkt er een breuk in te zitten. Er zit natuurlijk wel verbinding in, maar er zit geen, geen botverbinding tussen. Wat verder prima, is de andere kant de sprong. Nou, de benen waren dus eigenlijk allemaal goed. We hebben naar de foto's gekeken van de hoeven. Ik nee, was natuurlijk ook benieuwd naar hoe zat het die, met die afstand van die hoeven. Het nou, ziet er allemaal netjes uit. Daar heb geen, geen gekke dingen. Aan de andere kant, namens de straalbeentjes zijn, we zien er gewoon verder keurig uit, zijn we naar de rug gegaan dan zien we eerst de schoft. Die, dit is ook waar mensen ook vaak van, van schrikken, maar ook hier heb je dus aparte benen, verbetingskernen op de, op de schof. Dus compleet normaal wat je, wat je hier ziet. Dan gaan we iets verder naar achteren toe. Een keurige ruimte tussen die spinaal geen veranderingen. Dus dat is gewoon helemaal netjes. Dan gaan we nog verder naar achteren toe. Je blijft zien, hier nog de laatste ribbogen. Nog iets verder naar achteren, ik nog net de facetgewrichten te zien, in de bovenkant van die wervels laatste, waar je bekken eigenlijk krijgt, waar het lastig is om doorheen te schieten. Um, kijk naar de onderkant, waar we geen spondylose zien. Spondylose betekent dat je brugvorming krijgt aan de onderkant van je wervels. Je die ook hier zien. Dan. Facetgevrichten kun je dan beoordelen en de ribbogen. Dat ziet er allemaal goed uit. Terwijl we naar voren waar we bij de schouder eigenlijk komen. En dan gaan we naar de hals. Hier zie je, dit is de eerste borstwervel, Hier die heeft een soort spinaal uitsteekseltje die er bovenop zitten. Dit is dan de laatste halswervel. Ik ben benieuwd naar hoe, hoe zien die facetgevrichten eruit op die plek. Nou, het ziet er eigenlijk allemaal netjes uit hier. Dan gaan we weer naar voren toe. De halswervels, totdat er bij de atlas en de axis komen. En we kijken we naar het achterhoofd. Het ziet er ook netjes uit. We hebben net de uitgebreid bekeken die foto's en nu eventjes de vlucht doorheen gescrollt. Maar zoals we al liet zien hebben we daar geen bemerking op waarvan ik denk dat er een onafwaardbaar of verhoogde risico zit. Dus uh, wat dan ben ik tevreden. Dit was de röntgenologische keuring. Klopt, gedeelte. Gedeelte, ja. Van de keuring, klopt. zijn ja. uh, er geen bemerkingen? En we hebben geen bemerkingen van ik zeg nou ja, dat heeft een duidelijk voor het risico. Uh, dus uh, dat betekent dat we verder gaan naar het volgende deel. Helemaal goed, bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je de hele serie zien, kijk dan vooral eventjes in de afspeellijst. En dan kan je alles van de keuring zien, wat Franklin allemaal uitgelegd heeft. En dan zien we je heel graag bij je volgende video.